Zo, goedemiddag uh, allemaal. Uh, welkom bij de breakout van uh, API Security. Um, een aantal van jullie was volgens mij ook bij de vorige keer dat ik uh, een presentatie gaf over API Security. Die uh, verliep wat minder uh, soepel als gepland. Daar vielen microfoons en camera's om. En uh, <laughs> bleef het bleef het verhaal een beetje achterwege. Uh, ik heb ook het grootste gedeelte van die presentatie her, uh, hergebruikt om het verhaal uh, misschien nu wat uh, beter te kunnen vertellen als de vorige keer. Um, ik zie dat de hoeveelheid uh, mensen in de, hierbij, uh, dat de hoeveelheid aanwezig niet zo heel groot is. Misschien komen ze meteen nog meer binnen, mensen binnen. Maar dat maakt het ook wat makkelijker om uh, eventueel uh, ervaringen over het te delen. Uh, dus je bent van harte welkom om, om ook uh, in de chat wat vragen te stellen. Uh, mijn collega Arnoud, die zit hier ook. Uh, en uh, die hebben we hier, geloof ik, in de plenaire sessie al uh, de hele tijd voorbij zien komen met allerlei praatjes. Dus die uh, kennen jullie ondertussen. Uh, hij zal uh, de chat modereren en hij zal uh, eventuele vragen ook uh, aan mij doorspelen. Um, nou, mijn naam is Bart Gezink. Ik ben uh, technisch product manager van uh, Surfconnect. En uh, een van mijn verantwoordelijkheden is de OpenID Connect infrastructuur. En uh, in het kader daarvan uh, wil ik jullie wat gaan. Uh, vertellen over uh, een van de functionaliteiten die het biedt en dat is namelijk uh, API security even kijken of ik mezelf hier uit het uh, scherm kan weghalen want volgens mij is dat uh, zorgt dat er nog voor wat te veel screen real estate zo. ik uh, denk dat jullie mijn presentatie nog steeds zien ja dan uh, ga ik beginnen uh, nou, laten we eens eventjes bij het, uh, bij het begin uh, beginnen. Uh, OpenID Connect, uh, wat is dat ook alweer? Uh, nou, uh, OpenID Connect is een uh, authenticatieprotocol en uh, het is uh, vergelijkbaar met het uh, SAML-protocol. Het uh, zorgt ervoor dat uh, er via de browser van de gebruiker uh, ergens bij een dienst ingelogd kan worden. Uh, dat is heel kort. Hè? Dus je kunt van een, uh, je hebt een waar identiteit zich in bevinden en je hebt een Ander systeem waar die identiteiten geconsumeerd moeten worden. En uh, het authenticatieprotocol zorgt ervoor dat het veilig uh, gebeurt. SAML is een wat ouder protocol, uh, hey, dat komt uh, zoals jullie in, de, in, de uh, in, het, in het eerste verhaal uh, al hebben gehoord uh, uh, van Klaas, uh, is dat al in de jaren 0 ontwikkeld. Uh, OpenID Connect is ontwikkeld uh, toen er uh, al wel mobiele apps en uh, JavaScript. Uh, uh, applicaties bestonden. Uh, de uh, het is officieel in 2014 uh, namelijk uh, uh, als, uh, als protocol vastgelegd. Uh, het is, uh, het uh, OpenID Connect is uh, voor diegene die OAuth 2 kennen uh, waarschijnlijk uh, heel bekend, want het, uh, de, onderliggende, uh, uh, de onderliggende protocol is OAuth 2 en daar is een identiteitslaag bovenop gebouwd. Uh, waar je daarvoor OAuth 2 ook al werd gebruikt, maar gebruiken te identificeren was dat nooit goed ge en daarom is OpenID Connect ontwikkeld. Um, nou, bij SAML ziet dat het vooral is gebaseerd op, uh, op, op standaarden zoals XML, is, uh, is dit protocol gebaseerd op uh, JSON en REST. Verder is het ook, uh, met name ook geschikt voor authenticatie, flows en mobiele apps. Um, en, uh, je ziet het uh, protocol waarschijnlijk uh, uh, dagelijks. Um, er zijn namelijk heel veel grote techreuzen uh, die uh, meegeholpen hebben aan de ontwikkeling van het protocol. Uh, waardoor je bijvoorbeeld als je ergens een knopje ziet login met uh, Google. Uh, dan gebruik je stiekem onderwater Open die Connect. Of login met uh, dat hele rij, lijstje met, uh, uh, met uh, techbedrijven, waar je dan uh, die graag uh, met jouw identiteit uh, aan de houden gaan uh, waar je mee kunt inloggen. Nou, dat gebruikt allemaal onderwater uh, Open Connect. Um, in SurfConnect is het zo dat um, OpenAD Connect op dit moment alleen maar voor service providers bestaat, maar nog niet voor identity providers. Um, het zou kunnen dat er in de toekomst nog wel eens een keer uh, een, uh, een verandering in komt. Um, nou, als we het dan over OpenID Connect hebben, of als we het over OF2 hebben, dan uh, vind ik het ook altijd even belangrijk om aan te geven wat de rollen precies zijn in OpenID Connect. Um, en zodat iedereen weet waar ik het over heb en ik ga ook af en toe wel eens wat afkortingen gebruiken in het verhaal, dus dat is ook handig dat je weet wat die afkortingen betekenen. En uh, verder is het natuurlijk uh, heel fijn dat uh, dit nieuwe protocol natuurlijk ook allemaal nieuwe afkortingen en nieuwe namen heeft voor dezelfde principes. Dus ook daarom is het handig om te begrijpen dat er uh, andere namen voor zijn. Um, nou, degene die in SAML de IDP heet, heet in OpenID Connect de OpenID Provider. He, dus de OpenID Provider. Is, uh, uh, is, is, is de plek waar de, uh, waar de identiteiten leven. En de opener, die provider, die zorgt voor het uitdelen van zogenaamde tokens. Nou, aan de andere kant, hè, dus, uh, wat we uh, bij SurfConnect een samboel uh, service providers noemen, of uh, diensten, uh, staat de Reliant Party. Nou, voor diegenen die uh, uh, wel eens vaker te maken hebben gehad uh, met uh, Microsoft-producten, die uh, horen hier al wat uh, uh, bekende termen. Uh, veel termen zijn ook wel uit de Microsoft-wereld, ook wel doorgedrongen in uh, OpenID Connect. Dat komt omdat uh, een van de auteurs van het OpenID Connect-protocol uh, ook uh, bij Microsoft uh, werkzaam is en dan Microsoft ook uh, uh, st stevig investeert. geïnvesteerd. Um, maar de Reline Party is dus uh, de applicatie waar je kunt adviseren. En dat kan een mobiele applicatie zijn, zijn. dat kan een native applicatie zijn. Hè. Dus native is iets wat je ooit op, op je desktop draait, het kan een webapplicatie zijn. Uh, nou, we hebben ze hier over uh, API security, dus we pakken het stuk uh, OLF er ook even bij. Want uh, de, de twee uh, volgende termen eigenlijk niet, uh, komen niet in de opennet die connect spec maar wel in de of 2 spec uh, En dat is de resource server. <clears throat> de resource server is een API. He, dus de resource server is een, uh, is een plek op het internet uh, waar de browser van de gebruiker normaal gesproken niet bij komt. Uh, tenzij het een uh, single page application is ofzo. Uh, uh, en je gaat er een browser naartoe. Het is een API en uh, de ringlang party die bevraagt namens de gebruiker. He, dat wordt je namens een je schuin gedrukt. He, dat is belangrijk om te weten dat een, he, een machine of een applicatie gaat namens de gebruiker de API gaat. En, en dan hebben we ook nog een resource owner. En resource owner is de eigenaar van de gegevens achter die resource um, Nou, als we teruggaan naar wat we met Surfconnect hebben gedaan, uh, met OpenID Connect. Uh, en wat we op dit moment hebben. Uh, dus ik heb hier niet de hele historie geschreven maar wat we op dit moment hebben. Is, uh, we hebben een, een nieuwe implementatie ontwikkeld in 2019. We waren er in 2017 al mee begonnen uh, in productie. Maar die implementatie die we toen uh, hadden gedaan, die. Uh, Voldeed we een aantal punten niet, dus we hebben dat geherimplementeerd. Dat ging vrij snel, omdat we al eigenlijk wisten wat we wilden hebben, wat het eindresultaat moest zijn. Terwijl we dat de eerste keer was het nog heel duidelijk. een het een, een, een, een, een, een, een, een, een traject waarbij we moesten nadenken over allerlei keuzes, maar die hebben we nu al gemaakt, dus we konden die vrij snel in gebruik nemen. En, uh, en daarbij moesten we natuurlijk ook gebruik maken van een aantal die we op de plan lagen, en uh, dat we de implementatie ook vrij snel maakt. Ja, we hebben de migratie hier afgerond in. Uh, in september uh, vorig jaar. <coughs> dus die ja, oude implementatie staat al een tijdje uit. Nou, het is de aardige van uh, OpenAID Connect. Het heeft uh, precies dezelfde feature set als uh, SurfConnect. Hè. Want uh, SurfConnect is een prachtige proxy. Dus, uh, en ook OpenAID Connect is via zo'n proxy geïmplementeerd. Uh, maar alle uh, uh, leuke geitjes van SurfConnect uh, kunnen we natuurlijk ook toepassen. In, uh, hè, waar we, als we dat kunnen toepassen in kunnen we dat ook toepassen in, uh, in OpenID Connect. Autorisatie, statistieken, attributen, aggregatie, hier, groepen via SurfConnect teams. Uh, uh, het feit dat je maar één keer hoeft te koppelen en dat je daarna toegang hebt tot uh, identiteiten in 200 verschillende instellingen. Het enige wat je nog niet kan is uh, edu -game, want EDU-Kane uh, is uh, summer-only. Er uh, wordt druk gewerkt aan een uh, uh, Open ID Connect for Federations uh, protocol, maar dat is nog niet af. Uh, dus vandaar dat het ook nog niet uh, in internationaal verband uh, uh, tussen federaties te gebruiken is. Um, we proberen heel veel van de OpenID Connect features uh, te ondersteunen, die ook uh, in de, uh, de specificaties staan. En daar probeer, daarbij proberen we zo dicht mogelijk uh, bij de specificaties te blijven. Uh, nou, een, een van de elementen is bijvoorbeeld Pixie: hè? dat is een manier om uh, een. Uh, de flow in de client beter te kunnen beschermen als de mobiele app is of een, uh, of een javascript app waar je niet goed in staat bent om de gegevens te bewaren. Uh, we doen de input zo te maken met de codeflows uh, voor diegenen die uh, weten wat het uh, wat het uh, protocol inhoudt. Um, en wat we ook uh, doen is uh, Claims requested, maar je bijvoorbeeld ook kunt vragen om een authentication concept, context reference. Dat is datgene waarbij je kunt vragen om een tweede factor. Waarbij je ook kunt controleren of de tweede factor is, is gebruikt. Nou, wat we ook tegenwoordig bieden is API security. Daar gaat deze hele presentatie natuurlijk over. Dus daar gaan we zo meteen verder op in. Uh, wat we tegenwoordig ook kunnen is uh, consent op scope geven, uh, dus het logo en de begeleidende tekst uh, van de API kunnen worden getoond. Ik heb dat verderop in de presentatie heb ik daar een voorbeeldje van en uh, daar leg ik ook uit wat, uh, wat dat precies is. Uh, verder kunnen Reloading Parties en Resource Services uh, natuurlijk zelf service worden opgevoerd in het SP dashboard. En uh, als laatste heb ik hier genoemd onze playground applicatie. Uh, die stelt je in staat om uh, te kijken hoe de verschillende flows werken en uh, hoe je een token opvraagt. En, nou ja, hoe dat is, dus vooral gericht op developers, dus zodat de developers aan, direct aan de slag kunnen en uh, misschien niet uh, eerst een hele applicatie hoeven op te tuigen om toch met hun eigen client aan de slag te kunnen. Nou, stel we over server connect API security hebben, daar hebben we het dan over. De nou, API wordt ook wel een resource server genoemd, hè? dus die twee worden door elkaar heen gebruikt. En het gaat dus om een uh, uh, um, plek op het internet uh, die je kunt uh, bevragen. En waar het data in zit. En wat ik altijd als voorbeeld neem is een API met gegevens over studenten waarin bijvoorbeeld de cijfers zitten. Dus als je getap.uniteit slash gebruiker doet of cijfers doet, dan krijg je de cijfers van de student waarmee je de aanvraag doet krijgt. Nou, we kunnen OpenID Connect gebruiken, of eigenlijk kunnen we OF2 gebruiken om die API te beveiligen. Uh, wat daarbij belangrijk is, is dat die API op het moment. Uh, die API die is gekoppeld aan een relying party. Die twee die uh, behoren bij elkaar. Uh, dus de relying party krijgt de tekst token, uh, Geeft dat aan die API. En die API die krijgt op dat moment dezelfde claims en dezelfde identiteit te zien als de relying party. Dus die twee die kunnen met elkaar samenwerken. Uh, dus die twee kunnen uitgaan dat ze van de. Uh, betrouwbare manier dat ze het ook met dezelfde gebruiker hebben. Dus. De Deeline Party doet een bezoek en de API kan opzoeken wat de gebruiker is. op een betrouwbare manier. en kan daar de gegevens van opleveren. Wat verder bij ons van belang is om te weten. is dat die API dus ook tot dezelfde service behoort. als de Reline Party. en ze vallen daarbij ook onder hetzelfde contract. En dat is natuurlijk van belang voor. die het IDP-beheer doen. Bij ons is het zo dat als je een service provider. als een service provider. wil worden op een IDP. Dan is het de beheerder van de IDP die dat toestemming opgeeft via het idp dashboard. En waar je dan eigenlijk toestemming voor geeft, natuurlijk, is het vrijgeven van, uh, van attributen en uh, identifiers richting de relay party. Nou, om, dat, om ervoor te zorgen uh, dat niet elke willekeurige API die gegevens zomaar kan ontvangen, uh, op een onduidelijke manier, hebben we besloten om die twee wel aan elkaar te knopen. Dus je voert ze ook altijd gezamenlijk op. He, waardoor de IDP-beheerder dus toestemming geeft om het vrijgeven van uh, identifiers en uh, attributen uh, richting zowel de relying party als de API. Nou, um, waarom zou je nou SurfConnect OpenID Connect voor je API gebruiken? He? Waarom zou je SurfConnect API Security gebruiken? Um, want ik kan me heel goed voorstellen dat uh, er ook een heleboel andere uh, likely candidates zijn. Zoals uh, Microsoft Azure natuurlijk. Uh, en met zijn API-K2 heel veel van dit soort functionaliteiten. De AWS-cloud kan bijvoorbeeld ook allemaal van dit soort functionaliteiten bieden. Met zijn, met zijn libraries voor mobiele applicaties. Met zijn Cognito Identity servers, Met zijn eigen api gateways 2s die allemaal nato's met elkaar samenwerken. Dus, dus er zijn natuurlijk een heleboel producten in de markt te krijgen die dit, die dit openen. Het is voor ieder voor zich natuurlijk om te kiezen waar die. Uh, waar die gebruik van wil maken. Uh, het voordeel van de SurfConnect uh, uh, uh, staat hier. Hè. Uh, dus wat wij proberen is uh, zo, zo dicht mogelijk bij de standaard te blijven. Hè. Dus uh, zoveel mogelijk uh, sturen op interoperabiliteit. Uh, uh, en uh, die, Dat eerste bullet point wat ik hier noem is, uh, is ook uh, vooral bedoeld om uh, uh, iedereen aan te sporen om vooral een standaard te gebruiken. Als je uh, uh, tussen API's en-line parties en van authenticatie authenticatiestandaard gaat, uh, gaat gebruiken. Uh, omdat als je dat zelf gaat uitvinden, dan, uh, nou ja, dan, uh, dan uh, uh, haal je zelf heel wat problemen op de hals. Uh, en er zijn al een heleboel uh, standaarden uh, die liggen al op de plank. Uh, en de de facto standaard op dit moment is OpenID Connector of OAuth twee, om dat af te schermen. Uh, dat, uh, uh, dus als op, uh, mobiele apps en API's is eigenlijk uh, gebruikt iedereen dit. Um, wat je bij SurfConnect ook krijgt is natuurlijk invloed op de ontwikkelingen. Nee, je kunt uh, mij een e-mailtje sturen of bellen of naar ons next uit SurfConnect komen en, uh, en je mening geven. Uh, en wij kunnen dat meenemen en we kunnen ervoor zorgen dat uh, jouw use case wordt bediend. Um, alle voordelen van SurfConnect uh, gelden natuurlijk ook bij uh, OpenID Connect en API Security. Hè? Dus we hebben één koppeling, Je hebt centrale features zoals autorisatiestatistieken. Verder bieden we ook veel geavanceerde features, zoals bijvoorbeeld uh, het eerder genoemde Pixie. Hè? Dus om een client die slecht gezikeld kan bewaren, om die uh, ook te kunnen beschermen. Uh, verder uh, hebben we nog een extra stukje security uh, uh, toegevoegd. Uh, zodat niet iedereen zomaar met een willekeurige access token jouw API kan benaderen. Uh, dat, uh, je kunt alleen maar een token Dus een API kan alleen maar een token gebruiken die uh, uitgeleverd is aan een gekoppelde relying party. Dat betekent dat zelfs een andere relying party bij SurfConnect is aangestoten, die niets met jou te maken heeft, ook niets met jouw API te maken heeft. Uh, dan zal dat token voor jullie ook uh, niet bruikbaar zijn. Hè, waarmee je een extra laag security uh, inbouwt. Um, nou, verder kun je natuurlijk uh, sterke authenticatie doen met Surf Security, uh, Dat is handig. En elke uh, multifactor factor authenticatie uh, optie die SurfConnect biedt, die uh, biedt uh, API Security ook. Um, en verder is natuurlijk geen uh, afhankelijkheid van een commerciële cloud provider. Uh, dat uh, zie ik persoonlijk als een heel groot voordeel. En lang niet iedereen zal het daar misschien mee eens zijn, maar uh, wat we je kunnen bieden, is zorgen, ervoor zorgen dat, je niet, uh, uh, dat er geen vendor onkunde optreedt. En dat je niet afhankelijk bent van je commerciële cloud provider, die misschien volgend jaar wel besluit dat uh, juist dat stukje functionaliteit wat jij nodig zou hebben. In een, andere, uh, in een andere prijsklasse komt te zitten, waardoor je elke, elke, elke jaar weer meer gaat betalen. Uh, ik heb verder geen naam van leveranciers die dat soort dingen zouden doen. Um, en wat natuurlijk ook aantrekkelijk is, is dat er uh, veel integratie is met andere SERP-initiatieven. Uh, we werken ook intensief samen met uh, Student en en Open Onderwijs API. waarbij we proberen zoveel mogelijk uh, van de uh, SurfConnect, OpenID Connect infrastructuur in te zetten voor dat soort projecten. Eh, als je, ik weet niet of er al mensen bezig zijn met de uh, student mobiliteitspilot, maar uh, die pilot die draait volledig uh, uh, alles, uh, alle uh, leuke extraatjes om ervoor te zorgen dat de gebruiker in controle blijft en dat je uh, dat, uh, de gastinstelling weet uh, uh, welke, uh, welke student uh, wil inschrijven. Nou, de, zo uh, so Connects API Security die uh, uh, Wat we een, uh, drie kwart jaar geleden of zo zijn begonnen is API Security 2.0. Uh, dat project loopt allemaal wat trager als ik had gehoopt. Uh, de belangrijkste beperkende factor lijkt toch wel uh, het feit te zijn uh, dat we door corona veel thuis zitten. En uh, dit soort creatieve processen wat langzamer verlopen dan, uh, dan, ik, uh, dan ik zou willen. Um, maar goed, daar wordt dus uh, nog wel hard aan gewerkt. Uh, wat we wel af hebben is dat eerste punt, dat is die ondersteuning van scopes en consent op scopes. En daar ik ze meteen nog wat meer over uitleggen. Uh, en wat we, waar we nog mee bezig zijn, is het ontwikkelen van support voor lang levende tokens. Nou, de technische implementatie daarvan is klaar, maar we moeten nog bedenken hoe we dat uh, uh, organisatorisch gaan inrichten. En wat we ook willen doen, is dat de uh, gebruikers een interface krijgen om de tokens te kunnen intrekken. Uh, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd waar het uh, in zou moeten komen. Uh, misschien uh, wordt dat meer naar EDMID toegetrokken. Misschien komt dat in de profile, hè, onze profielapplicatie. Uh, daar zijn we dus nog bij bezig om dat te bedenken. Uh, de onderliggende uh, technische dingen die, om dat te doen, uh, die, die, die zijn er al. Hè. Dus uh, we hebben al een API op onze, uh, op onze OpenID Connect Server om die tokens te kunnen intrekken. We moeten er alleen nog een interface bij hebben. Bart, ik, ma ik onderbreek jou even. Um, ja. Nog iets minder dan 19 minuten. Dus misschien kun je uh, even tempo. Ja. Maken. Er zijn ook nog wat uh, interessante vragen. Dat ga ik zeker doen. Ik uh, vertel je nog even wat scopes en consent op scopes. Um, een scope, uh, bij scope geef je een access ook een doel. Hè? Dus uh, je zegt bijvoorbeeld ik wil graag cijferinformatie ophalen. Uh, SurfConnect kan een scherm laten zien waarop de gebruiker wordt geïnformeerd over die scope. En waar gebruiker dan ook consent kan opgeven. Dus bijvoorbeeld staat daar de, de applicatie Studenten App wil graag cijferinformatie ophalen. Het is analoog aan wat Google doet. Hè. Bij Google zie je bijvoorbeeld uh, deze applicatie wil toegang tot je drive. Of uh, tot je Google drive. Uh, Om mij die versprekingen. je um, uh, Dus dat. Uh, uh, en uh, bij ons is het natuurlijk heel anders, want bij ons zijn het onze aangesloten services. Het zijn niet onze eigen services, maar het idee is hetzelfde. dat soort tekst in de logo's wordt door de Reline Party bepaald. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Hè? De, je ziet daar twee logo'tjes. Dit kan bijvoorbeeld uh, de Universiteit van Utrecht zijn, uh, die een, uh, een studenten-app heeft aan de linkerkant. En uh, SurfConnect, die groepsinformatie heeft aan de rechterkant. Een verhaaltje erbij. En je ziet dat er uh, toestemming wordt gevraagd om je groepslidmaatschap op te halen. Ja, en je kunt daar toestemming voor te geven. En het aardige is natuurlijk dat dit uh, uh, op de, in dezelfde layout is als, als SurfConnect. Ja, dus voor de gebruiker is dit bekend. Ja, die, uh, je hoeft dit niet uh, elke keer opnieuw uit te vinden. Um, ik sla even één slide over om het uh, even wat sneller te krijgen. He, dus uh, hoe werkt dat dan? In uh, als je dat API Security, hoe werkt dat dan? He? Dus aan de linkerkant zie je de, um, uh, he, zie je de mobiele app. Uh, dat is een studentenapp en die wil graag cijferinformatie ophalen. Um, die gaat inloggen bij Surfconnect en die heeft dan een access token gekregen van ons, van OpenID Connect. Nou, zover was het gewoon OpenID Connect. Maar wat gaat hij nu doen? Hij gaat een request doen die mobiele app gaat namens de gebruiker een request doen naar de API en zegt ik wil graag de cijfers van de student die bij dit access token hoort. Die API die overhandigt dat token aan de OpenID Connect gateway, de OpenID Connect gateway uh, geeft als antwoord, en dat proces heet introspectie, OpenID Connect gateway geeft het antwoord terug, ja, dit token is geldig. En dit is de gebruiker, hè, dit is zijn voornaam, dit is zijn achternaam, dit is een identifier. Die uh, API die kan vervolgens uit zijn eigen database uh, zeggen, selects uh, sterfvormcijfers uh, weer uh, gebruiker is Bart. En uh, kan alle, alle cijfers teruggeven aan de Reliant Party, en de Studentenapp. En die Studentenapp kan het vervolgens tonen. Uh, nou, we hebben ook nog uh, een, uh, iemand uh, van een, een van onze uh, aangestelde instellingen gevonden die bereid was om uh, toe te lichten waar zij mee bezig zijn. Want wat wij de laatste tijd heel vaak merken, is dat we veel vragen krijgen van instellingen die bezig zijn met het ontwikkelen van studentenapps. of met het ontwikkelen van. een landschap waarin API's een steeds belangrijker rol spelen. En die willen dan aansluiten bij API Security. Nou, een van die aangesloten instellingen die dat doet is Hogeschool Windersheim En Gerber Meudeman, die, die, die is. Uh, architect uh, van het project uh, Digitale Campus en uh, die heeft een korte presentatie voorbereid om te laten zien waar zij mee bezig zijn en welke vraagstukken we zij hebben. Dus uh, Gerben, uh, we zeggen neem het los. Prima. Ja, ik ben Gerben Meuleman. Uh, we zijn bezig met een, uh, met een, uh, een programma, uh, uh, Digitale Campus. En we hebben in het verleden ook al even gesproken met Surve over de mogelijkheden, dus vandaar uh, dat die uh, verbinding... Uh, is gelegd. Ik ga even uh, een presentatie delen. Even kijken of dat goed gaat, vast wel. Als het goed is, is er beeld? Ja, het is gelukt. Kijk, het is altijd even afwachten, want ik ken uh, Zoom niet. Maar, uh, uh, wij zijn als uh, digitale campus, of uh, als zijn, hebben we uh, hebben een uh, strategisch koers uh, Uitgezet en uh, een van de belangrijkste dingen is om de uh, studenten een eigen persoonlijke leerroute te laten uh, samenstellen, wat persoonlijk uitdagend en flexibel is. En een van de belangrijke dingen is dat die student ook echt regie krijgt, dat hij dus dat zelf uh, gaat doen. Nou, we uh, willen dat de student uh, niet onnodig uitvalt. Nou, dat hangt er eigenlijk onder, om, omdat hij dan dus zelf de uh, persoonlijke leerroute kan vormgeven. Uh, hopen we dat dat meer, uh, krijg je dus meer maatwerk uh, op zijn leerroute en hopen we dat, dat, uh, uh, dat er minder uitval is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de doorstroom. We willen ervoor zorgen dat uh, de doorstroom gewoon goed gaat vanuit de vorige opleiding, waardoor je, um, uh, nou, dat, dat maakt uit als je uh, maatwerk kunt gaan aanbieden. Uh, we hebben ook te maken met externe veranderingen. Hè. De wetgeving uh, verandert, die wordt ook flexibeler aan de kant van het hoger onderwijs. Uh, maar ook uh, studenten zijn, uh, zijn uh, gewend, hè? De, de, de Facebook en de, en de Gmail, hoe dat werkt. En dat moet je dan uh, binnen, uh, binnen zijn, moet je eigenlijk dezelfde um, ervaring kunnen gaan bieden. Um, nou, wat is er eigenlijk nodig? Uh, dat de student dus aan zijn eigen leerroute gaat, uh, gaat samenstellen. Het is ook, uh, uh, daarvoor is het heel erg nodig dat de student over een hele goede... Um, informatiepositie uh, beschikt. Want als hij zijn leerroute uh, kan samenstellen, moet je ervoor zorgen dat hij ook precies weet uh, wat hij kan en wat de grenzen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Die gegevens die moet je dus heel goed gaan personaliseren op die student. En, uh, we personaliseren op uh, natuurlijk de opleiding die hij heeft gekozen, maar ook een bepaald profiel. Uh, die kaders van het onderwijs zijn natuurlijk nog steeds belangrijk dat je die weet, waardoor de student weet dat je binnen die kaders je uh, leerroute uh, kan uh, plannen. Nou, welke gevolgen heeft dat eigenlijk voor ons landschap? Nou, we hebben ons huidige landschap vooral ingericht voor de ondersteuning. Dus uh, heel veel expertsystemen waardoor, de, waardoor je als ondersteuning zo goed mogelijk je werk kunt doen. Um, maar wat wij eigenlijk zien is dat je veel flexibeler lang, uh, stuk noorder bent en die noemen we eigenlijk een system of engagement, meer op de beleving van de student en ook meer geïntegreerd. En uh, waar we gaan, op gaan insteken is dat de student ook dus zelf regie kan voeren, dus een self-service uh, heeft. Uh, en dat hij ook goed uh, uh, die informatie kan inzien die nodig is om uh, de regie te kunnen doen. Nou, daarvoor... Uh, hebben we in onze uh, landschapwerk een tweedeling, uh, zo gezegd. Uh, dus die system of engagement die is heel erg gericht op die cyclische waarde toevoegen. Dus dat moet ook heel snel. Dus we werken via kortcyclische slagen. Dat je snel uh, uh, kunt ophalen wat de ervaring is geweest met een student. Maar natuurlijk ook de onderwijsorganisatie. Uh, en daarnaast hebben we nog steeds die session of records die we al hadden. Uh, die ervoor zorgen dat het netjes is. Dat het uh, goed geautoriseerd is. Dat je. Uh, uh, het um, consistent uh, opslaat. Um, als je dan kijkt hoe wij uh, de systemen hebben uh, neergezet, is dat we uh, um, een persoonlijke omgeving aan het bouwen zijn, waar de student eigenlijk uh, zijn, informatie, uh, zijn, zijn uh, informatie kan vinden, maar ook uh, transacties kan doorvoeren. Dus hij kan ook bezig met een, een inleveren van werkproducts zonder dat hij uh, naar de achterliggende applicatie gaat. Maar je kan ook kijken, hoe zit mijn inschrijving eruit en hoe zit, ziet mijn facturering er eigenlijk uit. Hoe zit dat eigenlijk aan de achterkant? Uh, mijn, mijn, het is een rooster. Dus je gaat hier eigenlijk helemaal uh, personaliseren en uh, zaken toevoegen die uh, systeemoverstijgend zijn. Bijvoorbeeld de enterprise search en die personalisatiekant. Als je aan de onderkant kijkt, gaan we dus steeds meer werken met APIs. Ik heb een van die blauwe bolletjes, maar dat zijn eigenlijk allemaal uh, APIs uh, die de system of records ontsluiten. Nou, als ik een uh, slagje dieper ga, dan, uh, dan hebben we eigenlijk de drie laagjes die je kunt zien. Eigenlijk De bovenste laag, de System of Engagement, die bevat dus een, uh, een UI zometeen. En UI die UI uh, kan worden uh, gerenderd door een uh, mobile app, maar ook gewoon door een website. Uh, dan krijg je eigenlijk APIs. En die APIs die zijn helemaal geoptimaliseerd eigenlijk voor die app of voor die website. Dus dat zit echt door een System of Engagement system of engagement kant. Hier zitten ook business rules en procesondersteuning, en workflow bijvoorbeeld, enterprise search. En dan hebben we, uh, in het midden hebben we een integratielogica staan. Dat dat doen we zoveel mogelijk met uh, de ESB. En die bevat meer de vaste APIs. Dat zijn meer services uh, zoals je ze dan noemt. En hier zit ook aangekoppeld dingen naar buiten, bijvoorbeeld de OAPI. Uh, die zijn we bezig om te uh, ontwikkelen, zodat uh, Um, zodat je van extern ook een uh, gemakkelijke uh, verbinding kunt maken. Nou, en de onderste is dus de system of records. Dat zijn dus de systemen die we al hebben en uh, waar de informatie wordt opgeslagen. Nou, als je dan kijkt naar de system of records gedeelte van de, van de ontsluiting, dat doen we dus uh, met uh, BizTalk, Maar uh, we zijn nu bezig met API-management eroverheen aansluiten. Want je ziet. In het verleden hadden we de CISNO-records zoveel mogelijk on-premise staan. Maar we, zijn, uh, we hebben nu al strategie om uh, uh, cloud tenzij eigenlijk door te voeren. Dus uh, alles uh, verbindt nu met de cloud, waardoor je dat API-management op een veel hoger plan moet gaan trekken. En hier zit eigenlijk ook die OAP-endpoint uh, uh, vast. Nou, hier zie je eigenlijk al een beetje een plaatje. Uh, dat, dat, dat, dat komt de serverkennis uh, heel bekend. Uh, uh, voor, de, voor het zicht waarschijnlijk, uh, op een gegeven moment wil je graag dat die onderwijskatalogus, die wij uh, ook gaan aansluiten die wil je uh, wat gemakkelijker over instellingen heen. Want je ziet uh, bij ons wel studenten ook nog wel eens een, uh, uh, een uh, minor of iets dergelijks bij een andere hogeschool doen. En andersom ook. Hè. Je wil ook dat uh, studenten bij ons dus een uh, minor gaan doen. En dan wordt die is heel belangrijk dat je overstijgend kunt gaan kijken. En dan komt die gateway eigenlijk weer tevoren. en eigenlijk is dit dat stukje wat ik net liet zien wat dan verbinding maakt met onze uh, gegevens. Nou, dit is eigenlijk de, een stukje solution architectuur aan de binnenkant. Uh, dit zijn dus de bovenste laag zijn eigenlijk de, de apps of de, uh, de webbrowsers. Deze zijn eigenlijk Nauwelijks beveiligd, want je wil zelf, we willen zelfs zover gaan dat je zegt: van nou, als een, als een student een mooie app maakt, een studentgroep, die zou ook best uh, aan onze gegevens kunnen connecten. Nou, dat doen we dus uh, door die front-end helemaal los te koppelen van de achterkant. Dus dit is uh, uh, voor websites, wordt het ook een SPA. En, uh, en natuurlijk de gewone apps. Wat we hier, uh, hier gaan introduceren is een um, GraphQL laag dat is eigenlijk een API-laag. Waar je, die helemaal geoptimaliseerd is voor deze frontend. En deze is ook helemaal geautoriseerd. Op dit moment gebruiken we OAuth eigenlijk om um, um, de client eigenlijk te autoriseren op de APIs. En SAML nog voor de, voor de user uh, authenticatie. Uh, uh, we, zijn, uh, we hebben plannen om ook um, um, uh, over te gaan um, op een uh, ID daarvoor. Maar goed, we hebben nog een oude oudere versie van ADFS draaien die nog uh, helemaal met SAML draait. Het idee is daarom ook, van, omdat iedere client zich moet aanmelden bij de CraftQL uh, laag, middels een token, dat je ook controle hebt. Dus mocht er een app zijn die, die door een student is ge, gemaakt en die was eerst valide en daarna ja, heeft die ontwikkeling toch een rare slag gemaakt dat je, dat je wil onkoppelen, dan kun je gewoon een token intrekken. Dus je, je bent wat meer een controle daarover. Daaronder uh, gaan we eigenlijk over naar microservices. We hebben nu ook grotendeels nog een grote mvc applicatie staan. Maar uh, omdat we dus veel uh, cyclicer willen updaten, gaan we dus opdelen uit, uit, uit microservices. Soms is dat zelf gebouwd. Um, als er iets goeds is op de markt, dat zien we hier met third party, dan uh, kopen we dat in. Uh, met uh, die goed uh, is ingeregeld met uh, APIs natuurlijk. Um, dan komt hier eigenlijk een API gateway te staan, waar al die microservices dus onderling kunnen uh, communiceren. Dus die gaan niet met elkaar communiceren, die gaan via een API en, de, en die worden ook weer geautoriseerd. Dus ieder microservice, die, die wordt geautoriseerd dat die mag communiceren uh, met de API gateway en met de, met de andere microservice. Zo hebben we dus, dus centraal, maar dan heb je ook centraal de, de monitoring van uh, wat er precies gebeurt op de lijn. Nou en als je nog een stukje naar beneden gaat dan krijgen we eigenlijk de Enterprise Service Bus waar de System of Records eigenlijk met elkaar uh, communiceren, uh, daar veranderen we eigenlijk niks aan. En we gaan Event Streaming uh, uh, gebruiken waar de Microservices met elkaar kunnen gaan communiceren middels uh, pub sub uh, Nou dat is een onderdeel en um, als de laatste slide om dat uh, zo goed mogelijk uh, te doen we de infrastructuur ook als uh, code inrichten. Dus net als de microservices. Eigenlijk zie je een beetje dat uh, de applicatielogica uh, uh, die verweeft zich steeds meer met de infrastructuur. En uh, eigenlijk gaan we op een gegeven moment die dingen altijd uh, als dezelfde uh, component eigenlijk zien. Dus we gaan steeds meer via versiebeheer, via uh, uh, code eigenlijk dingen naar, uh, deployen. Nou, dat is eigenlijk uh, mijn um, verhaal uh, hoe wij dit hebben uh, ingericht. Nou, hartstikke bedankt uh, Gerben. Uh, mooi verhaal, leuk om te zien dat ook voor jullie uh, het steeds belangrijker wordt om, uh, om uh, die gebruikers centraal te zetten. Dat herkennen we natuurlijk uh, vanuit Surf ook heel erg. Um, we hebben nog een paar minuutjes en er zijn uh, twee vragen binnengekomen bij mij. Ja. Um, die zijn wel voor Bart, dus die behandel ik chronologisch eerst even. Uh, als je nog een vraag hebt voor Gerben, en ik zei het al in de chat, ik ben eigenlijk ook stiekem wel benieuwd of andere instellingen of aanwezigen hier uh, het verhaal van Gerben een beetje herkennen, of, uh, uh, of dat, er, dat er toch echt dingen anders zijn, uh, zet het even in de chat. Misschien uh, kunnen we dat zo nog even bespreken. Um, Bart, de eerste vraag die bij mij binnenkwam uh, uh, voor jou, die is uh, van een uh, Henny Becker, uh, geen idee wie dat is natuurlijk. Um, kan een resource server ook uh, beschikbaar worden gesteld aan meerdere RS'en, resource servers, maar ik denk dat Hennie daar uh, diensten bedoelt. Kun je daar misschien antwoord op geven? Moet je wel even op een mute drukken, want anders hoor we niet. Ja, ja uh, dat kan. Je kunt uh, meerdere resource servers uh, koppelen aan één dienst. Uh, je kunt ook een resource server koppelen aan meerdere diensten. Dus uh, beide is mogelijk. Oké. Okay. Um, hopelijk is daarmee de vraag beantwoord. Er is een tweede vraag van Hestia Monster. Um, kun je ook gebruik maken van de reeds geaccordeerde attributen-set voor een service voor de uitwisseling in de API? Uh, bijvoorbeeld ten behoeve van de terugkoppeling van leerresultaten van uh, een toetsaanbieder naar het uh, leerling-administratiesysteem? Uh, dat kan inderdaad. Uh, yeah, dat heeft ook te maken met het vraagstuk, denk ik, uh, waar ik het net over had, uh, dat we uh, lang levende access-tokens willen gaan. Uh, Gaan ondersteunen. Hè. Dus een, een dienst krijgt, uh, hij krijgt een access token en in dat access token technisch gezien zit het, zitten alle identifiers en attributen in het access token. Dat is een uh, voordeel en een nadeel. Uh, het voordeel is dat op het moment dat hij, uh, niemand kan zien aan het access token voor wie die gebruiker is, hè. dus alleen wij kunnen decrypten. Hè. Dus je, uh, je overhandigt het aan de API en de API overhandigt het aan ons, wij decrypten het en je krijgt informatie terug. Um, het nadeel daarvan is, is dat als je zo'n token een half jaar zou bewaren, dat je niet zeker weet of die gebruiker uh, nog steeds bestaat, of zijn achternaam nog hetzelfde is, of zijn identifiers niet gewijzigd zijn. Uh, dus die informatie die kan verlopen. Uh, je wil kunnen wijzigen, dat soort dingen. Dus daar zitten we een beetje mee. Maar technisch gesproken is er uh, niets wat er in de weg staat om dat, uh, om dat nu al te doen. Uh, dus uh, onze infrastructuur die ondersteunt gewoon... Uh, je kan gewoon het access token op uh, 180 dagen zetten. En als je 180 dagen geldig en dan kun je hem uh, zo lang gebruiken. Dus, uh, Ja, uh, het, het korte antwoord is: uh, ja, dat kan. Ja. Oké, okay, mooi, dankjewel. Dan heb ik uh, zelf nog een laatste vraag voor Gerben. Uh, voor uh, die halve minuut die we nog hebben. Uh, dus het is een uh, hopelijk uh, snelle vraag. Um, we zijn natuurlijk nog in gesprek over hoe API Security voor, uh, van Server Connection jullie kan helpen. Heb je daar al een, een beetje een beeld bij? Ja, we zijn uh, nog, uh, nog drukker bezig aan, de, aan het uh, kijken hiernaar. Want uh, hebben, wat ik al zei, we zijn nog op, op, uh, op uh, OOF uh, 2 en uh, SAML. Dus we kijken naar... Uh, Open ID, maar we zijn vooral bezig met Azure. Maar wat even heel interessant is, is dat stuk wat ik net liet zien ook. We gaan ook steeds meer deelnemen aan die studentmobiliteit. In de toekomst, in ieder geval. En dan kan het interessant zijn, omdat je dan toch dezelfde protocollen hebt. Dus dan, dan kan het interessant voor ons worden. Nou, we, hartstikke goed om te horen. En we, zoals ik ook al in de plenaire sessie zei, we blijven natuurlijk graag met, uh, met jullie en met iedereen in gesprek. Uh, we horen ook graag welke use cases er bij jullie speelt, zodat we uh, zelf ook kunnen kijken hoe onze dienstverlening uh, verder moet ontwikkeld worden. Um, volgens mij zit de tijd erop. Ik heb uh, nog even een bericht in de chat gezet, uh, want we moeten nu weer terug naar de plenaire webex. Ik heb de link even opnieuw uh, in de chat gezet. Dat is dezelfde link als die jullie in de mail hebben ontvangen. Dan uh, sluiten we daar nog even af met een keynote en, uh, en een afsluiting. En dan uh, zit het er weer op voor vandaag. Dank voor jullie deelname en uh, tot in de plenaire sessie. Tot ziens. Tot ziens, tot ziens allemaal. Dag.